om de php versie te wijzigen klik je op domein setup selecteer jouw domein en voor hier onderin bij php versie selector de php versie in deze server ondersteunt versie 7.3 7.1 en 5.6 voor deze wordpress website selecteren we 7.3 zodra je hierop klikt je klikt op save is de php versie gesaved en heb je dus een stap gezet om je website te versnellen naast deze instelling en direct admin raden we je natuurlijk wel aan om WP Super Caché te installeren op je WordPress website voor het versnellen en het laden van content